Maak werk van sociale veiligheid op jouw vereniging. Elke vereniging moet een plek zijn waar leden zich veilig voelen en met plezier kunnen sporten. Als bestuurder vraag je zorg voor die veiligheid. Maar wat weet je eigenlijk van de achtergrond van je vrijwilligers? Is er op jouw vereniging nooit sprake van grensoverschrijdend gedrag? En is er een luisterend oor voor iemand die zijn verhaal kwijt wil? Wellicht denk je... Het is hier, ons kent ons, we kennen elkaar al zo lang. We krijgen nooit klachten, dat soort dingen spelen niet bij ons. Wie moet dit dan oppakken? Onze vrijwilligers doen al zoveel. Door sociale veiligheid goed te regelen, neem je als vereniging verantwoordelijkheid voor het welzijn van de leden. Door bijvoorbeeld referentiechecks te doen en gratis VOG's aan te vragen, ken je de achtergrond van je vrijwilligers beter. Met duidelijke gedragsregels weet iedereen waar ze zich aan moeten houden en kun je mensen daarop aanspreken. Hey, kun je er even mee stoppen? En als er iets gebeurt, is het fijn dat leden hun ervaring kunnen delen met een de vertrouwenscontactpersoon. Benieuwd naar wat je nog meer kunt doen aan sociale veiligheid op jouw vereniging? Ga naar www.centrumveiligesport.nl voor het stappenplan High Five.